Welkom bij Wiskunde in 5 minuten. Deze keer in Wiskunde in 5 minuten een factor voor het wortelteken brengen. Wat bedoelen we met een factor voor het wortelteken brengen? Stel, we hebben de wortel van 12. De wortel van 12 kunnen we ook schrijven als 2 wortel 3. We zien nu een getal voor het wortelteken staan. We hebben de factor 2 uit de wortel gehaald en deze is voor het wortelteken gezet nu hoor ik je denken mag dat zomaar ja het mag en ja wortel 12 is hetzelfde als 2 wortel 3 kijk maar we nemen 2 wortel 3 hier staat nu eigenlijk 2 keer wortel 3 en de 2 die kunnen we schrijven als wortel 4 oftewel we hebben wortel 4 keer wortel 3 Wortels mogen we met elkaar vermenigvuldigen en wortel 4 keer wortel 3 geeft wortel 12. Maar dan nu de vraag, hoe komen we van een wortel 12 naar 2 wortel 3? We gaan even verder met wortel 12. Om een factor buiten de wortel te halen hebben we een rijtje met mooie wortels nodig. Ik noem het mooie wortels omdat de wortels gehele getallen zijn. Herken je ze? Wat we nu gaan doen, is kijken of wortel 12 deelbaar is door één van deze wortels. Of anders gezegd, is 12 deelbaar door één van de getallen die onder het wortelteken staat in het lijstje. En met deelbaar bedoelen we dat de uitkomst een geheel getal is. Wanneer we het lijstje langs gaan, zien we dat wortel 12 deelbaar is door wortel 4. Immers 12 gedeeld door 4 is 3. Dat betekent dat we wortel 12 kunnen schrijven als wortel 4 keer wortel 3. We weten dat wortel 4 gelijk is aan 2. Dus we hebben 2 keer wortel 3. Oftewel 2 wortel 3. Oké, okay. we hebben de wortel van 48. Ook nu gaan we weer een factor voor het wortelteken brengen. We kijken weer in de lijst en we zien dat 48 deelbaar is door 16. Nu is 16 niet het enige getal. 48 is namelijk ook deelbaar door 4. Welke van deze 2 moeten we nu hebben? Dat is niet zo heel lastig, want we nemen altijd het grootste getal. In dit geval de 16. We krijgen wortel 48 is wortel 16 keer wortel 3. We weten dat wortel 16 gelijk is aan 4, dus we krijgen 4 wortel 3. Laten we dit alles gaan toepassen. We hebben 2 wortel 27. Oké, okay, 2 wortel 27 kunnen we schrijven als 2 keer wortel 27. We gaan nu proberen de wortel 27 te vereenvoudigen. We kijken in de lijst en we zien dat wortel 27 deelbaar is door wortel 9. We krijgen 2 keer de vereenvoudigde vorm van wortel 27, oftewel wortel 9 keer wortel 3 en deze moesten we nog vermenigvuldigen met 2 wortel 9 is gelijk aan 3 we krijgen dus 2 keer 3 keer wortel 3 en dit is gelijk aan 6 wortel 3 gaan we naar wortel 75 plus 2 wortel 147 nu lijkt het net alsof we niet verder kunnen Verschillende wortels kunnen we immers niet optellen. Maar soms is niet alles wat het lijkt. Zo kunnen we wortel 75 schrijven als wortel 25 keer wortel 3. Hier tellen we bij 2 keer. Even kijken of we wortel 147 nog kunnen vereenvoudigen. 147 is deelbaar door 49. Want 147 gedeeld door 49 is 3. Dus 2 keer wortel 49 wortel 3 wortel 25 is gelijk aan 5 dus we hebben 5 wortel 3 hier tellen we bij 2 keer de wortel van 49 oftewel 2 keer 7 keer wortel 3 dit alles is gelijk aan 5 wortel 3 plus 14 wortel 3 nu mogen we de wortels optellen want onder het wortelteken staat hetzelfde getal dus we krijgen 19 wortel 3. En met deze 19 wortel 3 zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb je nog vragen en of opmerkingen? Zet deze dan in een reactie onder de video. Vind je dit een nuttige video? Geef de video dan een like en vergeet niet te abonneren. Voor nu bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.